Welkom bij Wittebrug. Wij hebben alles voor uw mobiliteit. Bij ons bent u aan het juiste adres voor Volkswagen, Audi, Seat, Skoda of Volkswagen bedrijfswagens. Nieuw of gebruikt. Of u nu kiest voor aanschaf, financieren of leasen, wij regelen het. In de toekomst kunt u zelfs bij ons terecht voor een elektrische fiets. Werkt u als ZZP'er of beheert u een groot wagenpark? Wittebrug zakelijk heeft altijd een passende oplossing voor uw mobiliteit. Wilt u een auto voor kortere of langere tijd huren? Geen probleem, wij regelen het. Wij zijn specialist op het gebied van connectiviteit en hebben innovatieve oplossingen voor het beheer van uw wagenpark, wat we desgewenst ook helemaal voor u uit handen kunnen nemen. Wenst u een auto met chauffeur? Ook dat regelen wij. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Gelukkig kunt u zich goed en voordelig verzekeren via Wittebrug Verzekeringen. En wordt schade direct hersteld door één van onze professionele schadebedrijven. Ook voor reparatie, onderhoud en banden kunt u terecht bij één van onze werkplaatsen. Onze goed opgeleide monteurs kennen uw auto als geen ander en werken uitsluitend met de modernste apparatuur. Wij zijn erkend duurzaam plus gecertificeerd. Dat betekent dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen en dus duurzaam. Zo werken wij energie neutraal dankzij zonnepanelen op onze panden en bieden onze merken verschillende mogelijkheden in hybride en volledig elektrische voertuigen. Uw eigen laadpunt thuis of op kantoor? Wij helpen u graag verder. Zelfs de subsidieaanvraag voor aan te leggen zonnepanelen nemen wij u uit handen. Een professionele bedrijfswageninrichting zorgt ervoor dat u goed voorbereid op pad kunt. Hiermee bespaart u dus tijd en geld. Wij leveren een unieke totaalinrichting voor elk type bedrijfswagen. Met onze mobiliteitskaart kunt u op een makkelijke manier gebruik maken van het openbaar vervoer tanken, laden, parkeren en neemt u snel een deelauto, fiets of scooter mee. Wij zijn altijd bij u in de buurt met onze vestigingen. Voor informatie over een van onze diensten of het maken van een afspraak kunt u ook 24 uur per dag op wittebrug.nl terecht. Onze mobiliteitsadviseurs zijn tot s'avonds laat bereikbaar via chat, WhatsApp of telefoon. Wittebrug alles voor uw mobiliteit. Wij regelen het.